Wegwijs. De centrale ingang bij de gemeente voor vragen over zorg, inkomen en jeugd. Op sommige momenten in je leven heb je wel eens hulp nodig. Je raakt bijvoorbeeld als mantelzorger overbelast. Of je kunt, vanwege je gezondheid, het huishouden niet meer doen. Misschien heb je wel moeite om je rekeningen te betalen of heb je problemen bij de opvoeding van je kind. Veel mensen krijgen in zo'n geval hulp uit hun eigen omgeving. Die aardige buurvrouw, de familie. Of een initiatief in de buurt? Soms kan het zijn dat dit het probleem niet oplost. Dan is de gemeente er voor je. Heb je een vraag op het gebied van zorg, inkomen of jeugd? Dan kun je terecht bij Wegwijs. Wegwijs is onderdeel van de gemeente en de centrale ingang voor al deze vragen. We geven advies en zetten je op het juiste spoor, zodat je weer snel op eigen kracht vooruit kunt. Na een intakegesprek vertellen wij je welke hulp of ondersteuning er in je eigen buurt te vinden is. De mensen van Wegwijs en onze samenwerkingspartners weten namelijk precies welke organisaties en initiatieven er in onze dorpen actief zijn. Als het nodig is, brengt Wegwijs je in contact met ons wijkteam. In deze wijkteams zitten deskundigen die samen met jou een plan op maat maken. In dat plan staat wat je samen wilt bereiken en hoe je dat gaat doen. Eventueel schakelt het wijkteam ook professionele hulp in, mocht dat nodig zijn. Jij of jouw gezin staan centraal en je houdt zelf de regie. Je vaste aanspreekpunt bij Wegwijs is in de buurt en makkelijk bereikbaar. Dus, heb je vragen over zorg, je inkomen of de opvoeding van je kinderen? Neem dan contact op met Wegwijs. We helpen je graag!